En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is het tweede deel, of de tweede vlog, van de wintersportvakantie. We zijn er nog niet. We gaan er bijna. Ik hoef weet We hoeven alleen nog maar twee uurtjes te rijden en even ontbijten. Uh, en dan zijn we er. En dan uh, kunnen we met steen. Kunnen we skieren. En wanneer we klaar zijn met hier, gaan we nog een flex eten. Nou, ik zit hier nu uh... te eten. Uh... Ja. Uh... Frans heb ik geen logica. Ja. Uh, dit heb ik op mijn bord liggen. Roebak. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. En ik had hier uh, jus d'orange. Of weer uh, in de sap. Nou, ik ben klaar met eten. Ik loop nu naar de kamer. De gym. Zijn we zijn net voorbij. En dan hebben wij onze kamer. Nou, dit is eigenlijk het hele buitenplein hier, daar een zwembad en daar nog allemaal dingen Nou, ik heb gegeten en nu gaan wij uh, weer terug in de auto. We gaan, uh, hoe heet het, rijden officieel. Nou, tien jaar, dus ik ga, vandaag ga ik ook al skiën, ik heb ik echt zin in. Uh, ik weet niet of ik kan filmen ik moet, uh, ik moet ook eerst skiën. Dus we hebben een krapje skiën. Morgen ga ik het sowieso filmen. Ik ben super hard voor skiën. En uh, ja, hier zien jullie hun video's bij hier video's van onze weg.